Hallo allemaal, welkom bij deze korte video waarin ik jullie ga laten zien hoe makkelijk het is om een Ficare O2 rolstoelkussen te wassen. Ik weet dat het lastig kan zijn om een rolstoelkussen schoon te maken. De oplossing hiervoor is een Ficare O2 rolstoelkussen. Alle Ficare O2 kussens hebben namelijk een open structuur. Hier zie je de geperforeerde bovenkant van het kussen en hier de mesh onderkant. Door die open structuur kan water en lucht door het kussen heen. Daardoor kunnen de Vicare O2 kussens in de wasmachine, voor een goede wasbeurt. Het wassen van het kussen is erg makkelijk. Je stopt je kussen in zijn geheel in de wasmachine. Het is dus niet nodig om van tevoren alle smartcells eruit te halen. De hoes kan ook mee gewassen worden, want alle Vicaire kussenhoes zijn namelijk machinewasbaar. Voeg dan een mild wasmiddel toe. en stop de machine niet te vol. Kies een wasprogramma uit op maximaal 60 graden Celsius. En je kunt alle wasinstructies terugvinden in de handleiding en in simpele iconen op het label van het kussen. Een kind kan de was doen. En nu even wachten. Oké, okay, de wasmachine is klaar. Laten we het kussen eruit halen. Hier is het kussen. En het ruikt weer heerlijk fris. Net zoals de hoes. Nu hangen we beide op om te drogen. Het lusje dat aan de achterkant van het kussen zit is daar erg handig voor. Afhankelijk van het weer duurt het droger een paar uur. Gooi je rolstoelkussen nooit in de droger, want hierdoor kan het kapot gaan. Het is net zo makkelijk als het lijkt. Een machine rostelkussen heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het fijn om regelmatig het kussen waar je elke dag op zit op te kunnen frissen. Net zoals je jezelf en je kleding wast, is het goed voor je persoonlijke hygiëne om ook je kussen te wassen. Als je kussen vies wordt door bijvoorbeeld het morsen van eten en drinken, door zweten of door andere ongelukjes, is het gemakkelijk om het kussen weer schoon te krijgen. Laat na het wassen het kussen s'nachts drogen en de volgende ochtend is het weer klaar voor gebruik. Mocht je nu nog vragen hebben over het wassen van je kussen, neem dan gerust contact met ons op. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!